Waarom ben jij nou ooit het onderwijs ingegaan? Wat was voor jou de reden dat je zo graag met de kinderen wilde werken? Misschien heeft het iets te maken met geluk of met welbevinden voor bij kinderen en wil je iets kunnen bijdragen aan het leven van deze kinderen. Maar af en toe kan het zijn dat je nog wat tools mist om het echt concreet te maken. Wil je daar nou meer over weten? Kom dan naar onze opleiding die daar helemaal over gaat. Kijk op onze website www.novilo.nl bij de opleiding Coördinator Levenshoudingsgericht Onderwijs.